Hoi, ik ben Marielle Vrijn. Ik ga jullie kort even uitleggen wat is Media Mediaprofiel media is een scan, een test en die bestaat uit 50 vragen. Ongeveer 15 minuutjes ben je bezig. Je vult die vragen in en dan krijg je de uitslag. Je krijgt je eigen Mediaprofiel. En wat zegt dat nu? Je Mediaprofiel geeft aan hoe jij de media gebruikt thuis en op je werk. Het is een soort nulmeting. Na een half jaar of driekwart jaar vul je je mediaprofiel opnieuw in en dan kun je zien op welke gebied je je ontwikkeld hebt. In een volgend filmpje leg ik je uit welke vijf profielen er zijn en wat dat eigenlijk betekent. Succes met het invullen van je mediaprofiel!